Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. De beroemde filosoof en spreker Edmund Burke zei ooit, Alles wat de duivel voor zijn triomf nodig heeft, is dat goede mensen niets doen. Dat is waar. Niets doen is makkelijk, maar het is ook gevaarlijk. Wanneer aan het kwaad geen verzet wordt geboden, zal het kwade zich vermenigvuldigen. We kunnen al heel snel verleid worden om te gaan klagen over dingen die verkeerd zijn. Maar klagen doet niets anders dan onszelf nog meer te ontmoedigen. Er verandert niets omdat er geen positieve kracht in zit. Stel je eens voor wat een puinhoop de wereld zou zijn geweest als God was gaan klagen over alles wat verkeerd is gegaan sinds Hij het schiep. Maar de Vader klaagt niet. Hij doet goed en werkt aan gerechtigheid. Het kwade is krachtig, maar het goede is krachtiger. We moeten ons realiseren dat God ervoor gekozen heeft om op deze aarde door zijn kinderen, jij en ik, heen te werken. Zijn licht is in ons en we kunnen het niet veroorloven om niets te doen. We moeten ons licht laten schijnen, ongeacht wat dan ook, want we leven ons leven door goed te doen in zijn naam. Laten we samen bidden. Heer, het is heel eenvoudig om achterover te hangen en niets te doen. Maar het is zoveel beter om actief uw licht te laten schijnen. Help mij stand te houden, me te verzetten tegen het kwade en elke kans aan te grijpen om te handelen vanuit uw goedheid. Amen.